Ik krijg hier zo'n slappe pik van. Hey boy, Hoi, ik ben Dirk en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe prep vlog. Mocht je de eerste video gemist hebben heb je misschien geen idee wat dit nou precies is, de link staat in de beschrijving. Als je die dan kijkt, dan ontdek je een beetje de basics over prep. Ik heb onwijs veel leuke reacties gekregen op de eerste video. Maar er was wel een puntje van kritiek, namelijk dat het allemaal een beetje statisch was, zo dat één shot. Maar ja, geen probleem, het gaan we gewoon fixen. Um, iets anders wat ik veel gehoord heb, is dat het wel heel goed was wat ik deed. Heel knap, dapper dat ik daar zo voor uit durfde te komen. En ik dacht van ja, waarvoor waar uit durfde te komen? Dat ik me bescherm tegen HIV. Dit is nu echt zoiets dat ik denk, nou, dit is helemaal niet knap. Het is juist iets heel normaals. En dat is ook een beetje de reden dat uh, deze vlog überhaupt bestaat. Ik zei aan het einde van de eerste video al dat ik jullie nog wat prep jargon zou gaan leren. Dat bewaar ik nog voor ik denk ik vierde vlog, maar um, in de tussentijd uh, is er wel één woord wat ik jullie vast ga leren en dat is intermitterend of intermittent in het Engels. Dat is namelijk de manier waarop ik prep gebruik en ik denk dat dat voor uh, heel veel van jullie de meest interessante manier zou kunnen zijn. Dat houdt namelijk in dat ik niet elke dag slik. Er zijn mensen die hem wel elke dag prep, bijvoorbeeld sekswerkers, daar is het handig voor. Of mensen die uh, geen zin hebben of het lastig vinden om hun seks te plannen. Die nemen het elke dag. Voor mij is dat niet nodig. Ik neem het dus intermitterend. En dat wil zeggen dat ik niet elke dag een pil hoef te nemen. En het is toch effectief. What? Dat betekent niet dat ik zomaar wat aan kan rommelen. Want dat is het helemaal. niet. het moet wel degelijk volgens een strak schema. Anders werkt het niet. Het schema zal ik even uitleggen. Ik neem maximaal 24 uur van tevoren. Of uiterlijk 2 uur voor de seks twee pillen en vervolgens iedere 24 uur daarna één pil, voor 48 uur lang. Ik leg het op een ingewikkelde manier uit, uh, nu voor iets wat eigenlijk simpel klinkt, maar soms heb je wel eens een seksfeestje wat uh, een heel weekend doorgaat, drie dagen lang, ik zeg maar wat. Dan neem je uh, iedere 24 uur na je eerste twee pillen één pil, tot het einde van het seksfeestje, dan nog een pil 24 uur later en 24 uur later nog een pil. Maar voor zeg maar een standaard WIP. Als zoiets al in bouw bestaat, gebruik je dus vier pillen. Twee voor de seks, eentje 24 uur daarna en eentje 24 uur daarna. Wat heel belangrijk is bij PrEP is therapietrouw. En dat is ook iets wat die, die Amprep-studie van de GGD, waar ik vorige keer over vertelde, die onderzoekt dat. Want als je nou niet trouw je pillen slikt, dan ben je minder beschermd. Nou, dat vinden mensen heel spannend. Maar ja, als je minder condooms gebruikt, dan ben je ook minder beschermd. Wat ik doe, is ik stel altijd gewoon middels mijn pillen inneem, een wekker in, mijn telefoon maar over 24 uur. Nou, die gaat dan vanzelf roeien en zo vergeet ik nooit mijn pillen te nemen. Ik had jullie beloofd te gaan vertellen over mijn eerste keer seks met prep. Nou, het is inmiddels drie weken geleden. Ik durf gerust te zeggen dat dat mijn seksleven enorm positief veranderd heeft. Ik noem mezelf versatile, maar ik ben eigenlijk gewoon het liefst bottom. En als bottom weet je gewoon niet altijd zeker wat een top uitspoot. Ik bedoel, ik heb geen ogen in mijn achterhoofd en ja, ik weet gewoon niet altijd wat daar gebeurt. Zelfs al vertrouw je iemand 100%, je weet het gewoon niet. Die drie weken geleden was ik voor het eerst in twee jaar een keer in een darkroom. Ik heb die avond mensen geneukt, ik ben geneukt. Het was eigenlijk gewoon een hele zorgeloze ervaring. Ik is zo'n darkroom, het is daar donker. En uh, ja, een condoom, ik heb niks tegen condooms, maar ik blijf toch een beetje onhandige vrienden altijd. Zeker in zo'n donkere darkroom, er is wel wat licht aan. Maar ja, echt goed zie je nou, ik weet niet wat je aan het doen bent. Het is gewoon onhandig. En dit was gewoon, ja, vloeiende organische seks en zo seks wel lekkers, toch? Ik zag van een aantal mannen dat ze wel een condoom hadden, maar dat is prima. Dat is hun ding, zij hebben zichzelf beschermd. En ik heb mijn voorzorgsmaatregelen genomen met PrEP. En als iedereen op die manier seks heeft, dan zijn we al een heel eind, denk ik. In aflevering 1 zei ik ook al dat PrEP ook kritiek krijgt. En ik vind het belangrijk om jullie open en eerlijk te informeren. Dus daar ga ik het ook over hebben, maar dat is in de volgende video. En dan ga ik het ook hebben over de bijwerkingen. Mocht je nou inmiddels vragen hebben, stel ze dan gerust. Schroom niet, zolang jij vriendelijk en respectvol blijft. Geef ik overal antwoord op. Als je een autovlie-abonnement hebt, kijk dan zondagavond naar Gay What. Dat is hun nieuwe talkshow en daar schrijf ik aan bij de gasten om te praten over prep. En dan zie ik je graag volgende week bij een nieuwe vlog. Oh, en mocht je nou afvragen hoe ik een toffe t-shirt kom... Dat is van onze Engelse vrienden Prepster. Die spannen zich in voor de invoering van Prep in Engeland. Links naar hun websites staan in de beschrijving. Tot volgende week!